Leren leven met corona, wat houdt het eigenlijk in? Leven met, dat is niet niks doen. Dat is ingrijpen, handelen, doen. In Nederland leven we met brandbare materialen. Daarom hebben we de brandweer. Om als er brand uitbreekt direct te blussen. Leven met brandbaar materiaal, dat is niet niks doen. Dat is handelen, blussen. Leven met corona. Het is ook niet niks doen. Dat is handelen om het virus uit te blussen. Nederland corona vrij.